Vind een baan die voor jou werkt. Hey, ik wil jou. Oké, okay, hey, tot ziens. Met Randstad. Oké, okay, volgende.